De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag twee belangrijke uitspraken gedaan over de rijkwijde van de Xella-norm. De Xella-norm gaat over het zogenoemde slapende dienstverband. Dat is een dienstverband dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd, hoewel hij daartoe wel bevoegd is en waarbij hij de werknemer geen loon meer betaalt omdat de wettelijke loondoorbetalingsperiode bij ziekte is verstreken. Doordat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd, maar eigenlijk slapend is, is de werkgever geen ontslagvergoeding, transitievergoeding, verschuldigd. De wetgever heeft met de wet compensatieregeling transitievergoeding beoogd om een einde te maken aan deze praktijk van slapende dienstverbanden. De wet voorziet in een compensatieregeling voor werkgevers die na beëindiging van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding hebben betaald. Op die manier heeft de wetgever een prikkel voor de werkgever om het dienstverband slapend te houden, die willen wegnemen. De werknemer is echter op grond van deze regeling niet verplicht om het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. Maar wat nu als de slapende werknemer zelf aan de werkgever vraagt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van de transitievergoeding? De Xella-uitspraak uit 2019 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de werkgever in beginsel gehouden is om in te stemmen met een dergelijk voorstel. En dit is wat heet de Xella-norm. En deze norm berust erop dat de werkgever ter zake van de transitievergoeding aanspraak kan maken op compensatie en daarom in principe geen redelijk belang heeft bij voortduring van de arbeidsovereenkomst. De Xella-beslissing uit 2019 heeft onder meer de vraag doen reizen hoe moet worden omgegaan met langdurig arbeidsongeschikte werknemers die reeds voordat de transitievergoeding werd ingevoerd, hè, dat is op 1 juli 2015, al twee jaar arbeidsongeschikt waren, maar van wie de arbeidsovereenkomst toen nog niet is opgezegd. Zou de werkgever de arbeidsovereenkomst toen wel hebben opgezegd, hè, dus voor 1 juli 2015, dan zou er geen transitievergoeding verschuldigd zijn omdat die regeling toen nog niet bestond. Geldt ook in deze situaties, de Xella-norm, ja, zo zei de Hoge Raad afgelopen vrijdag. Ook een werkgever die op of na 1 juli 2015 overgaat tot beëindiging van een dienstverband van een werknemer die voor 1 juli 2015 al twee jaar arbeidsongeschikt was, die kan aanspraak maken op compensatie van de betaalde transitievergoeding. Daarbij is niet van belang of de bevoegdheid tot beëindiging voor die datum is ontstaan, ook wel de diepslapers genoemd, dan wel op of na die datum, ook wel de semi-diepslapers genoemd. En omdat de werkgever dus ook in deze gevallen aanspraak kan maken op compensatie van de transitievergoeding, geldt de excel norm ook in deze gevallen. Er geldt echter wel een belangrijke beperking. De omstandigheid dat de excel norm is ingegeven door de compensatieregeling voor de betaalde transitievergoeding, brengt volgens de Hoge Raad met zich dat deze norm pas gold vanaf het moment dat werkgevers ervan uit konden gaan dat deze compensatieregeling er zou komen. Dat was op 20 juli 2018 met de publicatie van deze regeling in het Staatsblad. Dit betekent dat werkgevers alleen gehouden waren om in te stemmen met Xella voorstellen die zijn gedaan op of na 20 juli 2018.